We kennen het allemaal wel en vooral als je vaak met een budgetmaatschappij vliegt. Je zit de hele vlucht met je knieën tegen de stoel van je buurman aan omdat er zo weinig beenruimte is. Toch is er ook tussen de budgetmaatschappijen een behoorlijk verschil. Wij hebben het voor je op een rijtje gezet. Beenruimte bij een budgetmaatschappij varieert maar liefst tussen de 74 en 80 centimeter. En dat is een behoorlijk verschil. De meeste beenruimte onder de budgetmaatschappijen heb je bij het Noorse Norwegian, 80 centimeter maar liefst. En dat krijg je zelfs niet bij veel reguliere vliegtuigmaatschappijen zoals KLM in de Economy Class. Op een tweede plaats komt de Ryanair waar de beenruimte 76 centimeter is. Bij wow Air varieert de beenruimte tussen de 74 en 79 centimeter en bij Vueling tussen de 74 en 76 centimeter. De minste beenruimte krijg je bij Wizz Air en EasyJet met 74 centimeter. Bij alle budgetmaatschappijen is het natuurlijk mogelijk om extra beenruimte bij te kopen. Dit kost echter al gauw tussen de 15 en 35 euro. Hoe is jouw ervaring met beenruimte en het vliegen? Deel het met ons.